Comment, Joyce! Comment, Joyce! Hang on the bell! Kimmy's! Hey, Hang the bell! Hang on the bell! the bell! Oh, Roosje, What's Kom maar, kop maar, kop Ja, de, de, de, alleen de kop Ja, kop Ja, kop maar, kop Ja, kop maar, kop maar, kop Ja, ik maar, kop maar, kop dan kan ik kop maar, kop nodig geven. En de zak heb ik ook al klaar hangen en die moet nog Dus dat zijn niet drie dingen. Hé, hey, oh Roosje, kom maar Roosje. Kom maar Roosje. Oh Roosje. Hé hey, Roosje. Kom maar Joyce Kom maar Joyce Kom met Nou allemaal, je mag een klein hapje. Kijk eens. Kom eens. Oh, dat is een dikke voetel. Kom maar, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Zij mag goed een hapje. Kom maar! Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Kom maar, Goed zo, Joyce! Oh, de Blackjack gaat vervelend doen. Dan gaan we achter die pompjes langs. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hé hey Roosje! Hé hey Roosje! Hé hey Annabel! Oh, ben je aan het plassen, Annabel? Hé hey Roosje! Ja, kijk eens! Kijk eens! Zometeen in mijn werk staan! Goed zo, Joyce! Hé hey, Joyce, ik gooi mij toe, Joyce! Ik weet niet of het lukt, oh Joyce! Nee, dat was mislukt. Ik heb er nog één. Hé Joyce, kom maar Joyce, Kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Oh, Hé hey, Roosje! Hé hey, Blackjack! Oh, Hoor de bel! Hé hey, bel, Ja, jij bent gewoon toe, een wortel. Alles is op nu. Oh Blackjack! Ik ben straks weer terug. Hé hey, Roosje! Goed zo Joyce. Ho, oh, Joyce. Ik pak even nog wat uitbouwen. bij van de Ook vind vindt Roosje dat niet helemaal leuk? Nou, Roosje, kijk eens, kijk eens. Niet zo trappen, Roosje. Hop, kom. Hop. Oh, je kan niet bijten. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce. Hé, hey, Blackjack, je mag een klein hapje. Hop, kom. Oh, kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce, Als je snel ben, dan ben, ben ik op tijd. Goed zo, Joyce! Allemaal boven in je mond. Oh, Joyce! En hey, de bel? Hé hey, Blackjack. Hey Roosje. hey, Roosje. Hey, Roosje. Hey, ik ben zo terug.